Tom Zorg. Ik wil u graag ons assortiment duwstoelen presenteren. Per duwstoel vindt u een presentatie op onze webshop. Alleen om alle duwstoelen een keer op een rij te zien en de verschillen tussen deze presentatie. Allereerst hebben we onze duwstoel Roos. Onze lichtste en kleinste opvouwbare duwstoel in ons assortiment. Perfect voor op reis. Minder perfect om grote afstanden mee te lopen, maar het is echt gemaakt als een klein opvouwbare lichte duwstoel om mee op reis te nemen. Wordt geleverd inclusief rijstas met wielen om makkelijk achter je aan mee te nemen. Ondanks het kleine lichte formaat heeft de Roos stevige beensteunen met enkelbanden in lengte Instelbaar om altijd toch een goede zitpositie te krijgen. Goede remmen om de stoel ook met de persoon veilig te kunnen neerzetten. Indien u wat meer comfort wenst, langere afstanden loopt, dan is onze duwstoel sterren een zeer goede keuze. Een duwstoel met een wat zwaarder frame. Grotere bieden, beensteunen, die ook wegklapbaar zijn en afneembaar. Met veiligheidsgordel, dat de persoon nooit uit de duwstoel kan vallen als je ergens tegenaan loopt. En een gepolsterde rug en een gepolsterd zitvlak. Wat meer zitcomfort en tevens als het wat koeler is. Zoekt u naar maximaal comfort in een duwstoel, dan is de Astrid de beste keuze. Ook voorzien van beensteunen met enkelband, in lengte traploos instelbaar, ook weg te klappen en eenvoudig van de stoel af te nemen. Een nog dikkere zitting en Diekere rugleuning voor nog meer comfort en isolatie. In hoogte instelbare armleuningen voor een perfecte zit. Een klein tasje aan de binnenkant en nog een tasje op de rug om spullen in mee te kunnen nemen. Grote wielen, hoog comfort, natuurlijk perfecte remmen om ook deze stoel, inclusief de persoon erin, veilig even te kunnen neerzetten. En als laatste de baan. Een duurstoel met een keurige zitting, goede rugsteun, maar in combinatie met een rollator. Dus voor de persoon die zelf stukjes wil lopen, maar op een bepaald moment moe is en dan gereden wil worden, is dit een perfecte oplossing. Je loopt erachter, kan op het parkeerrem zetten, kan hier plaatsnemen. Ofwel aan de voorkant plaatsnemen en gereden worden. Natuurlijk kunnen de beensteunen er afgehaald worden en is hier een speciale tas om deze steunen in op te bergen als u ze even niet nodig hebt. Dus de roos voor opreis, de lichtste en kleinste. Meer comfort vindt u bij de sterren, ultieme comfort vindt u bij. De Astrid en een combinatie van duwstoel en rollator vindt u bij de Barend. Mocht u overgaan tot de aankoop van een van deze duwstoelen, dan wens ik u daar heel veel plezier mee. En zie u natuurlijk graag in de toekomst terug bij Tom Zorg. Hartelijk dank.